Goedemorgen, nee, goedemiddag iedereen. Ik wilde inderdaad zeggen goedemorgen, maar het is al gewoon 1 uur, dus het is echt middag. Ik begin deze keer de vlog even iets later, want ik had niet zo lekker geslapen en ik heb ook nogal een wat dingen gedaan op de computer. Maar goed, ik ben wel helemaal gemake-upt, klaar en aangekleed. Althans, ik zal even mijn outfit laten zien ik denk dat ik eigenlijk weer een beetje wil gaan wisselen. Ik wil hem toch even laten zien. Want ik uh, heb een beetje een soort van Christmassy outfit aangedaan. Uh, nou ja, dit is natuurlijk de trui die ik echt altijd aan heb. Maar jongens, het is, ik ben niet vies. Maar ik heb twee truien. En die wissel ik gewoon met elkaar af. Dus, ja. Yeah. En ik heb een uh, rood een lakrokje aan van Lofies. En een panty. En gewoon mijn sloffen, die er trouwens eigenlijk nog best wel goed bij past qua kleur. Maar ik zat net achter de computer en het voelde me echt een beetje een soort van rollade. Alsof ik hier een beetje uit uh, aan het uh, knappen was. Maar ik vind het wel heel erg leuk te zijn in Christmassy. Maar misschien is het iets van wat ik later vandaag nog aan kan. Want vandaag hebben we een van onze, volgens mij, een van onze eerste Christmas events. Dus ik dacht, nou ja, dan is het dan een kleurtje... Uh, nou, dan, ik dacht, dan is dit rokje misschien wel een leuk idee. Maar gewoon voor nu voor overdag. Dat is echt het slechtste licht ever. Maar gewoon voor nu voor overdag wil ik misschien toch even iets aandoen dat net iets meer comfortabel is. Oftewel minder strak. <laughs> my god, ik heb weer te veel gesnoept de afgelopen tijd. Maar daar ga ik de komende tijd niet mee stoppen, want het is kerst. En ja, er zijn gewoon te veel lekkere dingen. Dus in ieder geval, dit rokje gaat denk ik uit. Maar die ga ik even bewaren voor later uh, vandaag. Ik ga zo meteen Tara ophalen. Want ze heeft net het nummer vijf afgemaakt en we zagen dat die weer ontzettend groot is en heel heel lang dus uh, ik ga hem ophalen en we gaan gewoon naar houten rijden want bij mijn ouders thuis hebben ze glasvezel en dat is zo ontzettend snel dan krijgen we gewoon in ieder geval die vlog eerder online dan de vorige keer dat we problemen hadden. Dus ik dacht nou ja dat is wel een goed idee en gaan we gewoon in houten een beetje verder werken Mmm. Ja, als je ook nog vriendinnen hebt die vest, vetmesten met lekkere chocola'sjes, ja, dan kan je niet anders, toch? Maar ik bedenk me nu dat we nog eventjes de adventskalender van vandaag moeten gaan openen. Hè? Dus dat gaan we even gezellig doen. Mm -hmm. Essence. Welke dag is vandaag? 6 december. Dat is een lange. Oeh, ik denk dat dit een mascara is. Oh, ik zie echt trouwens nu pas dat er ook aan de binnenkant van wat je openmaakt, dat er ook een tekst staat. Even kijken of jullie het kunnen zien. Dan zou dit vast inderdaad mascara zijn. Oh, super chill. Dit is de Extreme I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Oeh, en heb heeft ook nog een fijn borsteltje. Het zijn mijn favoriete soort borsteltjes. Ik weet niet of het een beetje kan zien, maar het zijn van die siliconen haartjes. Die vind ik altijd heel erg fijn. Dat ziet er heel erg goed uit. Nieuwe mascara's zijn altijd chill om uh, te proberen. Hier gaan we op zoek naar nummer 6. Dit is de poster voor deze keer. Oh, die vind ik ook wel heel leuk. Het is een afbeelding van mensen in een zweefmolen. Volgens mij heb je deze wel eens in Amsterdam op die kermis. Die gaat dan echt mega hoog. Daar durf ik dus echt never in. Maar ik vind hem wel heel erg leuk eruit zien. Hallo iedereen. Het is inmiddels iets later. We zijn aangekomen in Hout en ik zit hier aan tafel samen met... Sarah! Hallo! Rami is hier ook ergens boven en onze moeder is er niet. Dus ik denk dat ze ergens misschien bij de winkels uitspookt of ze is naar Serena gegaan. We hadden ook niet gezegd dat we zouden komen eigenlijk. Dus dat geeft ook helemaal niks. Ik ga jullie eventjes Rami laten zien, want het is gewoon zo'n heerlijke fluffbal. En uh, je moet hem gewoon zien. Oh! Oh, het is zo'n lief beest. Hallo, mijn lieve fluffbal. Ik heb Mads twee keer naar buiten gelaten, want meneer houdt ervan om lekker buiten te zijn. Maar stiekem wil hij de tuin in om te vechten met een buurkat, hè, stoutert. Het is echt een vechtersbaasje weer. Dus dat gaat lekker niet gebeuren, hè? Jij gaat gewoon lekker lief zijn. Jij gaat wel lekker lief zijn. Hm? Oh, het is weer uh, tijd voor de. Een wasbeurt. Altijd als ik hem aanraakte had, had hij gelijk zichzelf wassen. Ja. Lieve knuffelbeer. Kijk hem dan. Oh, dag Rama. Dag Rama. Nee, kom je weer een keertje logeren? Een hele goede middag. Larissa heeft mij net al aan jullie laten zien en ik had nog helemaal niet gevlogd deze hele ochtend, sorry daarvoor. Ik was heel erg druk bezig met het editen en het schoot er op een gegeven moment een beetje bij in. En Larissa heeft ook al verteld waarom we hier bij onze ouders zitten. Ik moet zeggen dat het wel heel erg gezellig uitziet overal. Ze heeft, uh, onze moeder die heeft het huis al lekker goed versierd. Want komende zondag gaan wij een kerstafternoon tea houden hier in dit huis maar dat zullen jullie dan tegen die tijd al wel zien. Maar mijn moeder is heel erg druk met de voorbereidingen daarvan, het eten en ook het versieren van het huis en vooral het, het ruimte maken voor een stuk of 43 familieleden. Nou, Larissa, en ik hebben net ook nog twee pakjes in ontvangst genomen, dus die gaan we heel even. Of ja, ga ik heel eventjes openmaken. Hé, hey, dit is schattig. Oh, Dit is een etuietje in de vorm van lipjes. Wat zou erin zitten dan? Oh, dat is al veel. Nou, het zit echt vol met allemaal leuke make-upjes. Superleuk. Echt heel schattig, dat etuietje. Dan heb ik hier nog een doosje die ik heel even ga openen. Dit is een geurtje, zo te zien, van Roberto Cavalli. Florence. Florence. <laughs> ik en Frans, dat gaat echt niet goed samen Dankjewel Nou de video is inmiddels geüpload En Larissa en ik blijven niet heel erg lang in houden, Dus ik denk dat we onze moeder uh, zelfs gaan mislopen zo Want we gaan straks naar Utrecht toe Samen met onze zus, of nee naar Utrecht nou, wij gaan terug naar Utrecht en dan gaan we eventjes onze outfits en haar fixen. En dan gaan we door naar Amsterdam samen met onze zus Serena, want we hebben een event vanavond. Dus dat vind ik wel heel erg gezellig en ik vind het ook gewoon heel erg leuk dat we dit met z'n drieën kunnen gaan doen. Dus ik leg jullie heel eventjes weg en dan zie ik jullie zo weer. Zo, en we zitten weer in de auto, want we gaan nu terug naar Larissa toe. Om ons eventjes iets op te frissen en dan uh, ons klaar te maken voor het event. Yes. Ja, zijn... had Een rood rokje had ik klaargelegd van vandaag. Oh, dat oh. ik Ik dacht dat is misschien wel feest. Heftig, heftig. <laughs> en dan doe ik mijn haar misschien wel in staart of zo. Dat is een beetje ja, zo leuk. Hopeloos. En uh, we zijn onze moeder dus inderdaad misgelopen. Dus mam, als je dit ziet, sorry. <laughs> Bedankt voor het internet. <laughs> ja, het uploaden gaat zoveel sneller bij onze ouders. Dat is echt niets normaal. Ik heb het opgezocht. Wij kunnen geen glasvezel uh, nu krijgen. Ik wilde er best voor betalen, maar het is gewoon niet aangelegd. Nope. We hebben nog een uh, het stokbrood voor onderweg meegenomen. <laughs> of nou nee, eigenlijk voor thuis, want uh, we gaan straks niet avond eten, maar wel even goed lunchen. Dan naar het event en dan is het alweer rond een uurtje of acht denk ik, yeah. negen. Inderdaad. We zijn nu bij Larissa thuis en ik heb heel eventjes mijn haar gesteld en in een staart gedaan en Larissa ook. Ja, als dus het oh. allebei een keertje voor de verandering is. Die voor mij zit veel lager of zo. Het lijkt me net alsof ik uh, kort haar. Maar goed. En ik wil ook nog eventjes mijn outfit laten zien. Ik heb een uh, bloesje aan van Ivy Revel. Deze heeft een beetje wijd uitlopende mouwen. Dan heb ik een nep leren broek aan van H&M. En deze schoenen zijn van Vagabond. En dan ga ik nu eventjes mijn jas aantrekken. En dan moeten we alweer bijna gaan. Dus ik heb mijn uh, cameljas aan van Sissy Boy en een tasje mee van Rebecca Winkel nou we zijn inmiddels aangekomen in amsterdam samen met onze zussen hey, dan... oh. en uh... cool story bro ja we hebben niet zo heel veel te vertellen behalve dat we naar het event gaan yes. maar dat gaan we dus nu eventjes heen lopen we zijn nu op event en we krijgen uitleg over diverse producten en we vonden deze heel erg leuk dit is eigenlijk een sheet mask, maar dan net ietsje anders uh, want als je hem aanbrengt moet je hem even nat maken en dan gaat hij bubbelen, bubbelen. en wat Hoe ook heel dat? bijzonder is is dat je hem over je make-up aan kan brengen En als je dus gewoon echt lui bent en je hebt geen zin om eerst je make-up af te halen zoals ik altijd dan is dit dus een ideaal. Ik vind deze echt heel, heel leuk. dit is een leuke, een leuke nieuwe toevoeging. Ja. En deze twee, dat zijn dan twee maskertjes, gewoon in een tube. Dat ziet er ook heel erg leuk uit. Deze heeft glittertjes erin, en deze verpakking is gewoon heel erg mooi. Het is tijd voor een hapje en een drankje. En alles ziet er echt super mooi en lekker uit. En heel erg kerstig. Echt heel leuk. Het lijkt net uh, bloemetjes of zo. Uh, het zit bloemetjes ja, er zitten bloemetjes op. Zit er zitten bloemetjes op, inderdaad. Dit is lijkt gewoon. Ook op een bloemetje. Het ziet er gewoon heel feestelijk en leuk uit. Superleuk. We kunnen hier onze eigen personalized kaartjes laten schilderen. En ik heb deze uitgekozen. En Tara heeft deze uitgekozen. Echt en ik superleuk. verander dan de kleurtjes naar perzik met goud. Ja, van het jurkje. En nu wordt hij gemaakt. De kaart wordt op dit moment voor ons gecustomiseerd. Super leuk om te zien. Ga je er ook eentje laten customizen? Ja, ja ik weet nog niet of je het wel. Ik bedoel, deze gaat een Ja, dat kan ook. Oh, is dat cool. Cool. Uh... Ik heb cadeautjes in. Zo, onze gecustomiseerde kaartjes zijn af. Deze is van Larissa met rose, gold en blauw. Dit is mijn persen met goud. En deze is natuurlijk van Serena. Te herkennen aan Coco en Clarence. Kijk zo schattig. Ze kijken zo zielig. Precies. Precies goed. Ze lijken echt heel erg goed, ja. Dankjewel. En als je dus benieuwd bent wie dit allemaal heeft gekreste mij is, is Anna Wijnans. Zoek er zeker even op Instagram via het Anna Wijnans, Het underscore Wijnans. Oh, sorry, ik zat te effen. Larissa oh, vraagt al de hele tijd. Zo boos. Larissa oh. heeft het koud. vraagt Serena, wil je even opzoeken waar we zijn? Want we, moeten, we gaan nu even wat eten. Want we hebben best wel trek. Het is zeg maar nu uh, een uurtje of... Ja, Ik denk het... bijna 8 uur. Zoals dus Larissa al zei, het is best wel koud. Nou, is het, het echt... valt echt wel mee hoor. Jullie hebben gewoon geen shalom. Kijk. Ik naar me. samen. maar de heeft geen... Oh! Ah! Hallo, deze is like een zeeprappad. De like Riz heeft has... geen shalom. Ja, maar je in Amsterdam, je weet hoe ze zijn. Je ze ja. ze altijd door. joh. Ja joh, ja, die is die pakken je gewoon nou, op de zevra-paden. In, in, ze oh. oh, okay. <laughs> <laughs> in Utrecht, in Utrecht stoppen de nee, mensen. Doen ze het ook hoor, Oké. ik. Vind, uh, ik wou zeggen, in Utrecht stoppen de mensen. Daar zijn ze gentle op je wel. Nou, is wel waar. Nee, ik ga mensen beledigen als ik het zeg. Maar ik vind mensen die in het OV werken, in Utrecht wel veel liever dan in Amsterdam. Maar in Amsterdam heb je heel veel toeristen, dus ik snap wel dat je op een gegeven moment ja. helemaal gestoord wordt. Ja. Van stonen mensen. Wat is er er eens? Ja, ik het waait. Right. Dus ik denk dat je ook misschien de helft niet eens kan horen. Zolang zie hier eten. Het ziet er super gezellig uit, toch? Ja. Dat is er rest een keer leuk scheen? Ik aan het eten. Ja. Nou, Larissa die loopt heel hard door. Die heeft er geen zin in. Die dacht, ach, doei. En zoals je ziet hebben we een goodiebag. Ik kan echt niet wachten. Om te kijken wat er in zit. Hij is inderdaad ach, aardig zwaar. Amsterdam Light Festival. Wow, deze is echt intens. Moeie kijk, hè. Als je in deze tunnel gaat, word je soort van in de tunnel gezogen. Wow. En ga je naar een andere dimensie. Black hole. Dat nee, is crazy. Cool. Ik had niet verwacht dat Amsterdam Light Festival zeg maar, zo awesome kon zijn. Ja, dit is wel echt heel fijn. Heel leuk. Dit is inderdaad net alsof je gewoon door de Twilight Zone gaat. Ja. So, we zitten op dit moment bij Tasty Asia. We kwamen langs toen uh, we door een straatje heen lopen. Oh sorry. Wij zijn tasty <laughs> Asia. Sorry, we zitten bij Tasty Asia en we zijn gewoon een straatje ingelopen. Wat is zin in Aziatisch eten? Het er zag eruit alsof ze hier wel lekker eten hadden. En het schijnt ook echt een hele goede zaak te zijn. Dus ben ik ben heel erg benieuwd. Lemongrass Sweet Spicy Chicken with Rice. En die rijst komt er nog aan. Ja, en Serena die heeft een chicken noodle soup besteld. En ik heb een. Um, uh, Wat was het nou ook weer? Een Malaise gerecht met rijst. Fried rice. Ja, ananas en kokos. Oeh, het ziet er echt super lekker uit. Ik kan er echt niet wachten. Ja. En dit is de chicken noodle soup. Het ziet er echt super goed uit allemaal. Het is een grote bol. Het koop eten ook en het vrouwtje dat hij werkt Het is echt heel Heel lief, ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Hmm zo so, ik ben inmiddels weer thuis en ik heb heel eventjes wat comfortabels aangetrokken vaak als ik thuis kom dan trek ik meteen mijn badjes aan want die zit gewoon lekker warm en ik heb mijn haak even naar beneden gedaan en ik wilde heel graag nog eventjes laten zien wat we allemaal in de, in de goodie bag hebben gekregen. We waren net namelijk op een event van Estee Lauder. En uh, nog veel meer andere merken werden er ook gepresenteerd. En daar zit behoorlijk vol. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. De eerste zit er namelijk in deze Invisible Dry Shampoo van Bumble Bumble. Die ben ik heel erg benieuwd naar. Er zit ook UV uh, protection in. Dan zit hier ook nog een texture tonic in van Aveda. Aveda vind ik ook een heel erg mooi merk. Deze lijkt me super cool. Dit is van Glaze. Glow en dat is een double sheet mask. Deze ken ik toevallig al. Het is de Night Repair van Estée Lauder sheet mask. Heel fijn. En ik zag dat ze daar ook inderdaad voor de ogen nog een apart maskertje van meegekregen. Dit is een open maskertje met een roze klei van Origins. Dus er zit echt heel veel in. Even kijken hoor. Dit is echt een prachtige dagcreme van La Mer. Ik ben hier toevallig al bekend mee. Het is echt een hele hele fijne. Dan hebben we hier nog een hele mooie lipstick van Tom Ford. Longwear Waterproof Liner van Bobbi Brown. mascara van MAC. Moisture Surge Serum van Clinique. De geur Wanderlust van Michael Kors. En ook nog van Joe Malone een geurtje. Ik heb deze geraald met Larissa. Want dit is English Oak en hezelnut. Dus een hezelnut. Het is een super houtige geur. En ik hou zelf wat meer van die wat mannelijke, houtige, opvallende geuren. Dus dat vind ik echt heel erg lekker. En de geuren van Jo Malone kun je altijd een beetje mixen en matchen. En ik heb er ook twee andere nog thuis. Dus ik ben heel erg benieuwd of die goed met elkaar gaan combineren. Dus echt super, super bedankt. Ik vind het echt een niet normaal grote goodiebag. Het is echt... Echt een kerstcadeautje. Ik ben er heel erg blij mee. Over cadeautjes gesproken. Ik besef me ineens dat ik de Adventskalender nog helemaal niet heb geopend vandaag. Dus dat ga ik nu eventjes snel doen. Laten we eens even kijken wat er zit achter deurtje nummer 6. Oh, een hele mascara joh. De I Love Extreme mascara. Super nice. Dan heb ik hier nog de kalender van L'Occitane. Oeh, hey... Dit is de 5 Essential Oils Conditioner. en Ik ben heel erg benieuwd naar alle haarproducten van L'Occitane. Dus ik vind dit wel heel erg leuk. En sowieso is een conditioner in travel size super handig voor op reis. Omdat de meeste hotels die hebben gewoon geen goede conditioner. Dus daar ben ik echt super blij mee. Sowieso met alles wat we vandaag hebben gekregen. En ik vond het een hele gezellige dag. Ik vond het heel leuk om met Serena weer even op stap te zijn geweest. Zo, ik ben weer terug van Amsterdam. Ik ben weer lekker warm en binnen thuis. En... En ik zag trouwens op de vlog van gisteren dat er een aantal vragen waren binnengekomen in de comments... Dus het leek ons leuk om gewoon af en toe in onze vlogmas video's wat comments van de vorige vlog of van andere vlogs ervoor te beantwoorden. Zodat we op die manier jullie ook nog even antwoord kunnen geven. Of wat vraagjes, een soort van mini Q&A die dat dan bijvoorbeeld voor kan komen in onze vlogs. Dus als je iets hebt van dit vroeg ik me ook nog wel een keertje af aan Larissa en Tara. Laat het eventjes weten in de comments. Dan gaan we gewoon proberen om een... Per vlogmas aflevering. Gewoon wat vragen te beantwoorden. Op deze manier. Misschien is dat ook wel heel erg leuk. En als vlogvraag voor deze keer. Heb ik bedacht. Staat bij jou ook al momenteel de kerstboom. Ja of nee. Of komt hij helemaal niet. Of komt hij misschien volgende week. Laat het eventjes weten in de comments. Ik hoop dat jullie het ook gezellig vonden om deze vlog te bekijken. Zo ja, geef hem zeker een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag weer terug. In de volgende video. Oftewel, morgen. Doei. Doei.